Hallo leuke vrienden en toffe vriendinnen. Vandaag tijd voor een nieuwe goocheldruk. Een goocheldrukje met een stift en een spelletje kaarten. Om te beginnen neem je je spel kaarten en je neemt een stift en je tekent op je bovenste kaart een cirkel. Zie je? je tekent een mooie cirkel op je kaart. Vervolgens leggen we deze kaart opzij. Haha, spannend. Dan neem je opnieuw je stift en je tekent opnieuw een cirkel op je volgende kaart. Ziezo, stift hebben we niet meer nodig. Opnieuw een cirkel op de volgende kaart. En ja, ook deze kaart leggen we opzij. De rest van onze kaarten hebben we niet meer nodig. Dus die mogen opzij. En we hebben dus twee kaarten met een cirkel. Wat gebeurt er dan? Je neemt je eerste kaart. Met je cirkel. En je tweede kaart met je cirkel. En dan ga je op magische wijze. Nog niet gelukt. Probeer het nog een tweede keer. En dan heb je op magische wijze. Je cirkels, verbonden met elkaar. Ik dank jullie voor het kijken en ik zie jullie graag terug in een volgende Google video. Dag lieve vrienden en Google vriendinnen.